Wij zijn uh, Stefanie en Jantine. Wij werken op Beatrice de Burgt in Gorkum, school voor speciaal basisonderwijs. Wij werken volgens het concept van levend leren. Dat betekent dat we veel praktijklessen doen, omdat de kinderen op die manier beter leren. En vandaag hadden we een les van uh, vroeger in de klas. Ja, de kinderen waren zo ontzettend betrokken. Het was een, uh, een les waarin we veel konden doen, veel hebben geleerd en uh, we zagen vooral blije gezichten bij de kinderen en bij ons. Top.